In de vorige missie heb jij beschreven wat jouw favoriete boek is. Maar van welk onderdeel uit het boek wil je uiteindelijk je app maken? En waar begin je? Verhalen kunnen echt overal overgaan. Daarom lijkt het vaak alsof verhalen heel verschillend zijn. Maar eigenlijk is de opbouw vaak min of meer hetzelfde. De klassieke opbouw van een verhaal bestaat uit een inleiding, een middenstuk en een slot. Een inleiding is een stukje van het verhaal dat vertelt waar het verhaal over gaat. Na de inleiding komt het middenstuk, de kern. Hier wordt het belangrijkste van het verhaal verteld. En na de kern komt het slot. In het slot eindigt het verhaal. Pak nu het eerste werkblad erbij. Zet deze video zo even op pauze en bedenk welke verhaallijn uit jouw favoriete boek jij wilt vertellen. Beschrijf in het kort wat in de drie verhaalonderdelen gebeurt. Waar gaat het over? Wat gebeurt er in het middenstuk? En hoe eindigt het verhaal? Met behulp van dit werkblad kan je de drie delen van jouw verhaal goed opschrijven. Terwijl je hiermee bezig bent, kun je de video even op pauze zetten. Tot zo! Is het gelukt? Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. In deze missie heb je geleerd dat veel verhalen dezelfde opbouw hebben. En je hebt een begin gemaakt met het vertellen van jouw verhaal. In de volgende missie ga je je verhaal uittekenen in een storyboard.